Het geven van een medicijn waardoor een patiënt zijn klachten niet meer voelt. Dat noemen we palliatieve sedatie. Iemand die gaat overlijden kan veel pijn hebben of erg moe zijn. Soms is iemand ook onrustig en bang. Het is naar voor de patiënt en voor de familie. Gewone medicijnen helpen niet meer goed de huisarts kan helpen de huisarts praat met de patiënt en de familie de huisarts kan een extra medicijn geven zodat de patiënt de klachten niet meer voelt dat noemen we palliatieve sedatie er zijn twee regels voor de huisarts om dit extra medicijn te mogen geven 1 de dokter denkt dat de patiënt tussen nu en twee weken overlijdt. 2. Het verlichten van de klachten kan niet op een andere manier. Het gaat om één of meer van deze klachten. Erg veel pijn. Erg bang zijn. Erg in de war zijn. Erg misselijk zijn. Erg moe. Erg benauwd. De huisarts overlegt meestal ook met een verpleegkundige of de thuiszorg. Daarna beslist de huisarts. De patiënt neemt afscheid van partner, kinderen en familie. Vertel elkaar nog wat je wilt. Dat is belangrijk, want na het extra medicijn kan dat niet meer. De huisarts of verpleegkundige... Geeft het extra medicijn. Dit gebeurt via een infuus. De patiënt wordt rustig en is niet meer bij bewustzijn. Hij heeft geen last meer van zijn klachten. Soms wordt iemand ook weer even wakker. Of maakt iemand wat geluid. Dat hoort erbij. Hoe lang iemand nog leeft, kan de huisarts niet zeggen. Meestal gaat een patiënt binnen één tot drie dagen dood. Soms duurt het langer. Let op! Soms denken mensen dat palliatieve sedatie hetzelfde is als euthanasie. Dat klopt niet. Bij euthanasie maakt de dokter de patiënt dood. Bij palliatieve sedatie verlicht de dokter de klachten van de patiënt. Als je vragen hebt... Maak een afspraak met je huisarts en praat er samen over.